Hi, 335 Miriam Vlogt. Wel, kijkers! Ik ben Miriam En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ja, je ziet me misschien heel de tijd naar de zijkant kijken, maar ik heb een nieuw nieuwe gadget. Kijk, hier zit ook iets ervan. Uh, ja, ik doe tegenwoordig ook veel interviews hoek, hoezo overdreven, ik heb één interview gegeven. Nee, ik heb, ik heb wel wat meer uh, interviews gedaan, maar jullie zien niet lang, uh, lang niet alles. Toen dacht ik, ik wil twee microfoontjes en dan um, draadloos. Nou, dat heb ik dus gevonden, die gadget. Um, het is uh, zo'n dingetje, maar goed, als je daar een review over wil, moet je het even zeggen, dan ga ik dat even doen. Maar nu gaan jullie kijken naar een nieuwe Griekenland vlog. Ik ben super blij met al mijn nieuwe abonnees. Uh, bedankt voor jullie support. Ik vind het hartstikke leuk. Blijf gezellig hier. Reageer vooral, want ik reageer altijd terug. En uh, dan zeg ik geniet van deze video. We zouden dus uh, naar de vlindertuin gaan. Maar ja, de vlinders zijn uh, met vakantie. Dat hadden ze bij Toei niet gezegd, want die zie je pas uh, vanaf juni. Uh, dus dat hebben we geannuleerd. En we zouden eigenlijk vandaag in de ochtend gaan zonnen de hele dag, maar het is niet zo heel erg lekker warm. Dus nu zijn we weer naar het oude centrum. En wat kom ik tegen? Een bankie waar je je apparatuur op kan laden, kijk. Het is op zonne-energie en hier kan je dan je USB instoppen. Hoe cool is dat? Heb ik gisteren een oplader gekocht van 10 Euro. Zo leer je elke keer wat. Uh, nu gaan we bij het centrum in, even weer een soort van shoppen. En daar hebben we net ook nog een bootreis naar.. Bootreis naar Simi. Simi. Oh ja. Een turbo Dus in een uur zijn we dan in Simi. En daar kunnen we ook. nog meer shoppen. Dus, nou, uh, maar dat morgen, nu eerst even hier in het oude centrum. Wat eten en drinken. En nog meer eten en nog meer drinken. Deze meneer. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Deze meneer die verzorgt de katten hier. Kijk nou hoe leuk. Kijk. Hier uh, verzamelt hij geld voor de kattenvoer. En dan krijgen ze hier allemaal te eten. Oh kijk daar dan. <laughs> Zo leuk. Dat koffie? Jolanda zegt klim naar boven, want jij durft dat. Nou, <laughs> ik ben er. Hier, dit is mijn plek, zegt ze. Nou, wat ik gisteren dus uh, tijdens het nee, ja tijdens het varen naar de snorkelplek heb gefilmd, daar ben ik nu dus uh, van dichtbij. Super mooi dit, kijk, ik zal jullie even draaien. Prachtig. Prachtig, allemachtig. Ja. Doei, Jo. Daar Jo. <laughs> We hebben een plekje gevonden waar we kunnen Grieks eten. Stifado. En dat is? Wat is stifado? Dat is echt lekker. Dat is, uh, uh, even kijken, hoor, oh, Vlees met uitjes en tomatensaus. Oh, klinkt als... Uh... Lekker. Oh. <laughs> lekker hoor. Maar ik zat meer te denken wat je bij patat eet altijd. Stoofvlees. Patatje oh, stoofvlees. stoofvlees. Ja, nou ja, een sortiment. Ja. We hebben dus een restaurantje gevonden. We hebben het beste plekje nog in de zon. Kijk, want daar is iedereen in de schaduw. Kotsi. Die nemen we. Ja, let op. Kijk, ik ben ontzettend gek op lam. Maar wat kijk, was? kijk wat hier staat. Uh, waar staat hij hier? Kotsi lam. Kan je het zien? Ja, hier. Kotsi lam. Nou, die hoeven we dus niet. Kijk, dit is speciaal allemaal in het Nederlands. Deze tent. Ik ga even uitzoeken wat ik uh, neem. Weet jij het al? Sorry? Nou. Hij is helemaal getraind om zielig te kijken. Ja. Die mevrouw die komt even een soort van bedelen. Nou, dat doen we niet. Sorry. Het is een mix bril geworden met van alles en nog wat. Vlees, vlees en nog eens vlees. En jij had? Je hebt de gyros. Ja. Oh, die heb ik ook. Ziet er ook lekker uit. Mm -hmm. mm, nou, iets makkelijk. Ik moet mijn eten wel bewaken, want kijk, kaper op de kust. een ah, mooi hoor, deze. Hè? Echt heel mooi. Quanta kost <laughs> huis. Gezellig voor de koek. Few moments later. We zijn nou toch in een mooie winkel, jongens. Allemaal kleur. Fantastisch, je kijkt je ogen uit hier. Dit is echt geweldig. Het is ook wel een beetje overweldigend hoor, al die kleuren en dingen. Hè? Mooi hoor. En je die allemaal met de hand zitten rijden. Dit blijkt dus gewoon een kralenwinkel te zijn, want. Dit is niet om te dragen, kijk, het zijn gewoon allemaal losse kralen, die je kan kopen om zelf een ketting te maken. Oh, jeetje, dit is helemaal gek voor woorden. Te gek voor woorden, zoveel kralen. Oeh, leuk, leuk, leuk. van de ene gebazing in en de andere kijk dit zitten we ineens in het huisje van hans en grietje hier oezo snoepjes Oh, zou het echt naar oezo smaak ik heb geen idee oh moet je nou kijken kijk naar het plafond hier Oeh, yummy yummy allemaal lekkere snoepjes hier voor luus Ik ben, ja, die vind ik lekker. Luus, ik hoor dat je deze lekker vindt. Nee, maar nou, dan moet ik hem er een mee nemen ook. Die, die hebben we thuis ook. Oh, die hebben we thuis ook. Ja. Alleen uh, wat kleiner, maar die actual... Sorry, Luus. Gaat het niet worden? Kijk, hier worden dan uh, de poffertjes gebakken. Oh, kijk. En dan is er een of... In zo'n zakje. Deze is toch te leuk. Te leuk. Hoor die muziek dan ook? Kijk, hier. Wil je een donut? Nou, zoek er een uit. Oh my god. Kijk hoe mooi dat meisje gekleed is. Ja, zelfs zij is helemaal leuk. Nou, snoepjes, snoepjes, snoepjes, snoepjes. Oh. Fantastisch.